Hoi. Ja, ik loop hier in het prachtige winterse landschap. En uh, ja, dan wil ik graag een uh, drietal lessen eigenlijk met je delen, die, ik, ja, die de winter ons leert. En dat is, uh, ja, dat, dat heb ik iedere keer in de winter denk ik, ja, het is toch eigenlijk een prachtig seizoen als je zo om je heen kijkt. Uh, lekker koud, het is de, de grond is hard, de natuur trekt zich terug. En uh, dan wil ik graag drie lessen met je delen. De eerste les, en die heb ik al uh, ook in een andere video een keer gedeeld, maar die vind ik toch weer belangrijk. Is dat um, er bestaat niet zoiets als, als slecht weer, of nou ja, dat de winter, dat het koud en, en, en, en allemaal kaal is. Het gaat eigenlijk alleen maar over, ja, je ziet ook, ik heb er even wat warmere kleren aangetrokken, dat je, dat je dus wel de, je aanpast aan de omstandigheden. En dat leert de winter eigenlijk denk ik als geen ander seizoen, is ja, je hebt je aan te passen. Er zijn vogels die trekken naar het zuiden. Dan kunnen ze de warme, warme lucht opzoeken, de warme temperaturen. Er zijn beesten die zich in een hol gaan liggen. Egeltjes, maar ook beren. Er zijn kikkers en vissen die verlagen hun hele activiteit zo erg nou, dat ze bijna, bijna dood zijn. Maar ja, zodra het dan weer wat warmer wordt, gaan ze weer helemaal leven. Dus ook in een bedrijf, als je dus zegt, van, nou ja, de omstandigheden zijn zo dramatisch nu of lastig voor mij of ik, ik, heb, ik heb een moeilijke periode. Het gaat erom, in hoeverre pas je je daaraan aan? In hoeverre ben jij in staat, is je bedrijf in staat, om flexibel in te spelen of tijdelijk een aanpassing te doen? Daarom ben ik ook altijd wel voor hele flexibele bedrijven. Want de wereld van tegenwoordig, die verandert zo snel. Dan moet je niet zeggen, we gaan nog eerst een plan maken en over een half jaar kunnen we ons aanpassen. Nee, dat moet eigenlijk meteen gebeuren. Dus dat is les 1. Pas je aan aan de omstandigheden. En dan heb je les 2. En les 2 gaat voor mij over... Ja, dat in de winter, dat het toch... Ja, er gaat ook heel veel ja, dood. Of er sterven dingen af. De, ja, de blaadjes vallen van de bomen. De sappen worden gestopt. Dieren stoppen. Dus het is ook een, een periode van uh, naar binnen keren. Van... Stilte, van retrospectie. En um, ja, in een wereld waar we eigenlijk altijd naar buiten toe... ...waar we nog meer lawaai willen maken... ...waar, ja, waar we overspoeld worden van prikkels... ...is het denk ik ook goed om wel eens een keer... Ja, ...wat meer naar binnen te treden. Om ook... Um, ja, hoe zeg je dat? Wat meer de stilte op te zoeken. Wat meer ook de rust met je bedrijf op te zoeken. Dus dat je ook... Ja, misschien eens een paar keer nee zegt tegen een klant. Of dat je zegt van nou, we gaan... Die is een keer niet zo heel hard werken met z'n allen, maar we gaan eens wat rustiger aan doen. We gaan eens misschien ook afscheid nemen van uh, wat, wat dingen in ons bedrijf. Want um, ja, moet altijd alles maar doorgroeien. Moet het alles maar meer en meer. Moet het altijd maar groter. Nee, de, de natuur in de winter vind ik altijd wel mooi. Die zegt van het kan ook best minder. Het kan ook best ja, wat langzamer. Het kan ook eventjes wat stiller. Dus dat is les 2 voor mij, is dat je zegt van, zoek de stilte op de retrospectie, stilstand, dood misschien wel. Hè? Dus dat je zegt van, nou we gaan toch echt iets laten afsterven in ons bedrijf. En dat klinkt meteen helemaal dramatisch, maar nee, je kunt ook afscheid nemen van dingen. Producten van klanten, misschien van je personeel, samenwerkingspartners. Um, zodat je in het... ...voorjaar weer met een frisse start kunt beginnen. En dat je niet allerlei ballast om je heen hebt. Dat vind ik het mooie van de natuur. Dat, ja, dat, nou, het is, als het dan voorjaar wordt... Dan, ...dan is het zo fris en fruitig. En dan, ja, dan kan het allemaal weer zo bruisen. En dat komt ook omdat het nu het allemaal stil is en in rusten is. En dan heb ik les 3. Les 3 gaat voor mij over dat er dus... ...het is een beetje het verlengde van les 2, ...maar dat je in die stilte, in die rust... ...gebeurt er meer dan je denkt... We denken altijd van, nou dan is er niks, je kan niks zien, het is allemaal een beetje doods om ons heen. Het is prachtig, hè? dat vinden ook heel veel mensen wel. Maar als je gaat kijken naar de natuur, er groeit niet echt wat. En tegelijkertijd gebeurt er van alles onder de grond. Ze zeggen ook wel eens, even: je kan niet het gras harder laten groeien door eraan te trekken. En dat is ook een hele wijze les, denk ik, die je van de winter kunt leren. Is dat er ondergronds gebeurt er van alles, en maar zeker aan het eind van de winter... Dan lijkt het alsof er nog helemaal niks aan de hand. Niks gebeurt. En dan denk je, ja, wanneer komt het nou? Hè? Wanneer komt het nou die lente? Maar stiekem, de worteltjes beginnen te, wat meer te groeien. Er begint alweer wat sapstroom op gang te komen. De knoppen beginnen al een beetje te komen. Dat kan je dan wel zien, maar dan moet je wel echt goed kijken. En op een gegeven moment. Dan zie je die bollen uit de grond komen. En dan zie je de blaadjes weer komen. Um, dus die, deze les is dat er veel meer onderhuids gebeurt, of in die onderstroom, wat ik ook wel eens noem, dan uh, dat je zo kan zien. Dus met je zintuigen zie je het nog niet, maar onder de grond gebeurt er van alles. En dat is bij een bedrijf ook zo. Je, ja, je zet de dingen in gang, je bent met mensen in gesprek, er komen ideeën. En die hebben soms even een winter nodig, zeg maar, om even wat te kunnen rijpen, om wat uh, energie op te kunnen doen. En dan in het voorjaar, dan kunnen die plotseling naar buiten komen waarvan je dacht van, hé... Hey, ik dacht dat er helemaal niks gebeurd was, maar dan, ja, als je dan een half jaar later kijkt, denk je, goh, dat is toch allemaal gebeurd doordat ik dat allemaal in gang heb gezet. Maar het was allemaal nog niet zo zichtbaar. Dus er is niet altijd wat je doet is zichtbaar, maar er gebeurt toch wel uh, van alles. Nou, ik hoop dat deze drie lessen jou weer uh, een stap verder helpen. Ik ben ook heel benieuwd naar je reactie. Laat die achter onder dit bericht of onder deze video. En dan, uh, nou, tot de volgende keer.